Ja ja, welkom bij weer een nieuwe video van Hotspot Action. Vandaag zijn we in Deventer, bij de brug over de IJssel. Waar ik de rijbaan af moet met wat op. We gaan in zes verschillende gevallen gaan we de brug over. Pak ik heb een stukje van de brug mee. En we zullen pick-up druk achter mij pushen. Moet je ook Kijk ook naar de foto recht bovenin. ...waar mijn camera hangt. Zie je dat? Het toeristengebied, beneden is een strandje met een paviljoen. Heel veel fietsjes. Rondpietsen, snoutpietsen, no, spiepen no de weg? Nou, jij bent uiteindelijk gevaard, dat je denkt van welke kant kan je de beste uitkijken? Wil ik al weten wat op het fietspad zit of wil ik juist in de gaten houden wat er achter mij rijdt? En dan gebeurt er iets. Wat ben jij van een of kind of andere halve de idioot? Jij met de wielrennen, een deze vreugde sportrijden, voor de straten waar dus. ja, de auto's 55 of 65 rijden, de gokken stoort. Nou, gelukkig heb ik het ook wel eens rustig als ik het niet had op draai. Ik heb niet altijd stress en commer en wel. Komt dus nog wel eens rustig. Nou, hier pakken we de brug even helemaal mee. We hebben eigenlijk een paar mooie rijden. Altijd leuk. En lekker relaxed. Dat je afstand houden in een 2 seconden vindt. Nou, drie keer zoveel meer als hij, als hij doet, maar... 21, 22, 22... Dit is twee seconden en een beetje. Nou, daar komt de afslag weer aan. Hit that like button everybody! Hit it, Hit it, hit it, hit it, hit it! Hit that like button! Ik heb mijn kniplicht op die geel. Ah, lekker rustig afgekocht. Ik voel ik het ook vooral, in die bochtjes. Daar reed je dus snelbronnen, die ga je normaal 5, 5, 60. Dat houdt in dat ze ongeveer dezelfde snelheid rijden als mij, normaal. Dan moet ik tussendoor nog een stukje afremmen, een keer omkijken of iets achter mij zit, boven mij zit, voor mij zit, een schuit voor mij. Ik kan niet te hard aankomen rijden, dan zit ik op hem, die op 35, geen probleem, maar dan heb ik op hem gezeten. Ik kan niet te veel afremmen, dan heb ik een fiets voor zitten. Weer ja, probeer eerlijk een boekje. Ja. Wat? Dat is die al jongen. 15 centimeter van je ruis. Uh, Fijn hè. Leuk brommenrijen zegt ze dan. Nou dan hebben we hier de baas alweer. Een mooie molen. Eigenlijk hey, is geen probleem. Had ik dat gedaan, had ik net met de fietsen. Dus als ik verder ga afremmen, had ik snel fietsen achter me. Als no scooter. Bedankt voor het kijken allemaal. Hopelijk tot ziens. en. Hit that like button, everybody! Hit it! Hit it! Hit it! Hit it! Hit it. hit that like button.